Nooit meer, toch weer. Rotterdam, een havenstad in Nederland. Het was een prachtige stad met mooie gebouwen. Ineens niet meer. In een klap was bijna alles weg. Het was 14 mei 1940 toen het gebeurde. De Duitse bommen vielen als hagelstenen uit de lucht. Sirenes in plaats van muziek. 13 minuten en het was voorbij. Bijna alles is vernietigd, overal puin. Onschuldige mensen vermoord zonder enige reden. Pijn, verdriet en hopeloos, Nooit meer. Toen ik dat zag, dacht ik wel zo van, wil dat nooit kunnen meemaken, zeg maar. Dat voel ik me eigenlijk wel een beetje verdrietig. Want waarom moet dan een stad waar mensen wonen platgebombardeerd worden? Ik vond het best eng, maar het is ook iets belangrijks dat andere mensen moeten weten. Je ziet het nu met de oorlog in de Oekraïne. Uh, men leert er niet van, dus uh, we moeten het verhaal blijven vertellen. I like that uh, people can remember things uh, the mistakes died in the past. Zo zij kan doen ze nou. Ja, ik heb er wel bij uh, stilgestaan, maar niet echt zoals vandaag. Want... Ik vind het belangrijk dat andere kinderen ook komen, zodat je niet alleen maar op school dat doet, maar ook hier. Ik vind het vooral eigenlijk bizar dat er mensen zijn die het hebben overleefd en die er nu. ...staan en die te komen vertellen aan ons. Eigenlijk een beetje onvoorstelbaar dat dat weer gebeurt. Dat er weer mensen op de vlucht zijn en dat er weer mensen hun huizen kwijt zijn. Ik had niet gehoopt dat ik nog in mijn leven een derde wereldoorlog zou meemaken. Hoe voelde het om in de kelder te zitten en al het geluid te horen? Ja, heel, heel angstig. Hoe was het toen u eruit kwam? Bizar, heel bizar. De stad achter ons, dus aan achter ja, die branden en smeulde en we hebben echt nog maanden brandlucht geroken. Herdenken is iets voor oude mensen geworden. Onze vrijheid kende. Geen grenzen, dachten we. We waren vrede en veiligheid vanzelfsprekend gaan vinden. Maar kijk eens wat er nu in Oekraïne gebeurt. De geschiedenis herhaalt zich. Wel vallen door de tijd. Mariupol. Een hoofdstad in Oekraïne. Het is 2022 en oorlog brak uit. Russische bommen vallen als hagelstenen uit de lucht. 80 dagen en het is nog steeds niet voorbij. De stad is vernietigd. Vluchtelingen, zelfs bij ons in de straat. Toch weer. Het is indrukwekkend en eigenlijk moet je daar ieder jaar naartoe Ik ben. vind het ook heel bijzonder dat jullie daar zo voor geïnteresseerd ja. zijn. Waarom is het zo belangrijk dat er kinderen bij zijn? Omdat het heel belangrijk is dat we jonge kinderen, jullie leeftijd, nog eens een keer als oudere mensen duidelijk maken dat vrede niet alleen iets van vroeger was. Jullie zijn nu nog kleine kinderen, maar jullie worden straks groot en jullie worden verantwoordelijk in Nederland of op een andere plek in de wereld. En dat jullie dus ook straks allerlei beslissingen gaan nemen die van belang zijn voor de wereld. Dat wij gewoon hier over de straat kunnen lopen zonder dat we bang moeten zijn voor het bombardement of dat we doodgeschoten worden. Dat wij gewoon... Vrijheid hebben. Dat is wel weer iets wat vandaag weer geleerd heb dat het niet vanzelfsprekend is dat wij vrijheid hebben. Je just see wat will happen if we don't look onze our mistakes en we just don't fix them. Um, everything will repeat if we don't do it right now.